Meneer Wim van der Waal, hoe oud was u toen de oorlog uitbrak? Twaalf jaar. En waar woonde u? Op Kievisbrek, waar ik nu nog woon. Waar je nu nog woont? Ja. Op 10 mei 1940 breekt de oorlog uit. Uh, wat was het eerste wat u daarvan merkte? Nou, dat zal ik u vertellen. Wij hadden hier een radio. Wij hadden geen elektriciteit, maar we hadden een radio... Op accu's en een anode batterij. Dus wij konden Hilversum 1 en 2 ontvangen. En Radio Kootwijk, et cetera, et cetera. En die werd s morgens, als mijn ouders opstonden, werd die radio eventjes aangezet voor het nieuws. En toen kwam het bericht dat de Duitsers ingevallen waren. En toen werden wij dus allemaal uit ons bed getrommeld. Het is oorlog, kinderen. En we het was waren goed, en een de gek de tijd tegemoet. Er was vroeg in de ochtend blijkbaar. Er was vroeg in de ochtend. En de zoon van de buurman hier, van Keunings, want daar hebben wij later eigenlijk nog mee gelachen. Keunings, dat was al een ouder man. En die was nogal conservatief. En wij hadden een radio. En dan, die noemde Keunings altijd die stoof. Dat was onze radio, dat was een benaming van hem. Toen ging mijn vader, er naartoe en die zegt, Willem, moet eens luisteren, het is niet zo mooi, Met de Duitser is binnengevallen. En jullie, Kees zit in de peel en ik wil dat jullie op de hoogte bent. De de de peel, witte... hij, hij was in het leger. Wat zegt u? Kees was in het leger. Kees was in het leger, ja. Die was in het leger. Die was dus, het was mobilisatie. En toen zegt <kwijnt> vader konings tegen mijn vader, die witte zeker van die stof die je daar op de hert het staan, zit hij. <laughs> Daar hebben wij later nog dikwijls mee gelachen, dat begrijp je wel. Ja. Dus, dus... Nou, en ja, het was oorlog. Er vlogen vliegtuigen. Uh, uh, er was, uh, ik was met mijn twee broers was ik, uh, hierachter en toen werden er, uh, uh, waren er vliegtuigbeschietingen. En dat bleek te zijn op de weg tussen Moergestel en Oorschap, want er waren Franse troepen. En dat was dus eigenlijk het eerste oorlogsgeweld waar wij dus zagen. Hmm daar was dus enkele dagen voor Pinksteren en op de eerste en de tweede Pinksterdag toen kwamen hier dus veel soldaten, veel nogal wat soldaten van de Peelraamstellingen, die gevlucht dus waren en hetgeen wat ze hier konden doen, dat was die jongens helpen en zover ze konden van burgerkleding te voorzien en toen hebben we, zijn hier, ik meen eventjes, moet ik even te stellen, en een otter en die kwam uit Drenthe. Jan Roos kwam van Niemansdorp. Dan was er nog een soldaat die kwam uit Deurne. Als ik me eigen niet vergis, nog eentje uit Veldhoven. En een brok uit Kaatsheuvel. En die zijn toen hier gebleven, maar die brok uit Kaatsheuvel, die had dus een... De zus in Tilburg wonen en toen hebben mijn broer Drey en ik, mijn vader die zei: de Guddy, Brok naar Tilburg. En Brok die kreeg de fiets van mijn vader en daar zat ik achterop. Maar toen was het al zo ver, wij op de Bosseweg onder Berkelijnsgat, daar waren de Duitse, de, ik dacht dat er waren van doodskoppers, dus die waren er al en daar fietsten wij tussendoor. Maar het mooiste van het geval was later nog. Toen wij in Tilburg Brok bij zijn zuster afgeleverd hadden, toen moesten wij terug. en toen Ik was nog te klein, ik kon niet op die fiets van mijn vader, want die moest ik mij terugbrengen. En toen moest ik tussen de stang zo door met mijn eenbeet En zo hebben wij die fiets toen naar huis gebracht, ja. En toen is de oorlog begonnen. Of, he. Hebben ze die, die, die soldaten die gevlucht waren later nooit achterhaald en krijgsgevangen gemaakt? Die zijn nooit krijgsgevangen gemaakt. Uh, die man uit Veldhoven, meen ik dat hij uit Veldhoven kwam, en de Deurne, die zijn al gauw terug gegaan. Maar die uit Numansdorp, Jan Roos heette die, en die en Otter, die zijn nog zeker veertien dagen hier gebleven. Hmm. En toen, eh, Otter die moest dus naar Drenthe, en toen heeft mijn moeder, die heeft hem eh, voor zover als nodig was geholpen, financieel voor de trein, hè, want hij bracht allemaal kosten mee. En Jan Roos, die is toen ook weer naar Numaansdorp teruggegaan. En eh, Jan Roos, daar hebben wij tot twee jaar geleden, niet met Jan hetzelfde, want die is eerder gestorven, maar met de zoon nog contact. gehad. Ja, ja. En Jan Roos, die kwam dus in 1945, want ik zie het nog gebeuren. Hij was een uh, landarbeider en hij was door de Duitsers achter de ploeg uitgehaald met Razias en toen werd hij in Duitsland te werk gesteld. Toen was het hier bevrijd en Jan werd in Duitsland bevrijd. En toen was hij in Eindhoven en toen zegt hij in Eindhoven, goed voor mij niet te zorgen. En je zorgt dat ik in Oosterwijk kom, dan vind ik mijn plek wel. En ik zie Jan er nog aankomen hier op, op de pad. Hij had een stuk hout op zijn rug en, en een handdoek ging erachter aan. Daar zat heel zijn bezit in. En die is toen tot de bevrijding hier gebleven. Ja. Tot uh, uh, mei, dus de overgave van de Duitse hier veranderde het leven in Oostenrijk en omgeving uh, bij, uh, bij het begin van de oorlog? Ja, de eerste Duitser die wij tegenkwamen, toen gingen we weer naar de school. Ik en mijn zussen, en dat was daar ergens bij de Gemulhoeken in de buurt En kwamen wij een Duitser tegen en reden we maar we gingen helemaal linksaf op de weg. Hoor. En het verre dan. want die Duitsers die Hans die snoep bijden voor de kinderen, dat giftig was. En waren gingen allerhande verhalen, was natuurlijk allemaal kletsen. Want dat was niet waar. En eh, dat was eigenlijk mijn eerste ontmoeting met een Duitse soldaat. Later toen kwamen die Duitsers wel, eh, van, van Bos en Vin, die kwamen wel hier, want die kwamen dan om eieren of de een of de ander. En mijn moeder die zegt op een gegeven moment: We hebben geen eieren. En toen, een van die kerels, die gaat naar de, de deur van het opkamertje en doet de keldertrap open, hij zit daar liggen eieren. We waren ons eieren kwijt. Die Duitsers zaten in die Bos en Ven. Bos en Ven, ja. Ja, die ja. Zaten die, ja. Hebben die daar de hele oorlog gezeten? Hebben die daar de hele oorlog gezeten? Die hebben daar heel de oorlog gezeten, ja. Dat, uh, uh, toen zijn ze, ik denk met en dat ze gevlucht zijn. Ja, Was Dollendee's zeg niet op 12 september of zo, 1944? Ja, ik 14, denk, ja. ik ja. meen van wel, ja. En de, de, de verhouding tussen de Duitsers en de plaatselijke bevolking, hoe, hoe was die? Ja, er, was natuurlijk, er waren natuurlijk lieden bij de plaatselijke bevolking die erg bevriend waren met de Duitsers. En de rest van de plaatselijke bevolking, die was toch nog afstandelijk tegen de Duitsers. En dan hadden we natuurlijk de mensen uit het verzet, die moesten er helemaal niks van hebben. Ja. Hm? Die, uh, die mensen die bevriend waren met de Duitsers, zoals u dat noemt, hè? wat waren dat voor mensen? Ja, daar waren dikwijls uh, toch wel mensen die in, voor de oorlog, dat noemde ik heel dikwijls van brood en het beertjes, hè? voor de oorlog en de crisisjaren, veel armoede geleden. En, en toen kwamen de Duitsers, en nou zal het wel beter worden, want ze hebben in Duitsland bijna geen werkloosheid gekend, want Hitler die ging de autobanen aanleggen ja. en die ging moerassen droogleggen om de bevolking aan het werk te krijgen. Hè. En dan zal het hier ook wel beter worden. Er waren er veel mensen bij en er zijn er natuurlijk ook al bij geweest die te fanatiek waren en de eigen misdragen hebben. Maar ja, dat kan ik niet beoordelen in hoeverre dat ze daar schuldig aan zijn. Die mensen die zijn dus nog een oorlog allemaal veroordeeld en er zijn er ook wel bij geweest die in het in, in kamp terecht gekomen na de oorlog, onterecht in het kamp terecht gekomen zijn, die, die, die, die ik altijd gekend heb en ook na de oorlog nog gekend heb, maar die eigenlijk uh, doodonschuldige mensen waren, maar die misschien een stapje verkeerd gezet hebben of een verkeerde uitdrukking tegen de een of de andere. En uh, die toen gearresteerd werden. Hè? Ja. ja, en dan, uh, uh, uh, dan waren er dus ook uh, veel meisjes, verschillende meisjes die met de Duitsers uh, aangepapt hadden. En die werden ook uh, gearresteerd en in de school gevangen. Maar in Oostenrijk is geen enkel meisje kaal geknipt. Dat is oh. in Oostenrijk niet voorgevallen. Ondanks de verhalen die we daar in de Ondanks de verhalen, als ze tegen mij zeggen. in Oostenrijk zijn meisjes knaalgeknecht. dan zeg ik geliefd. in Oostenrijk is geen enkel meisje knaalgeknecht. Nou, hoe weet u dat? Want dat gebeurde namelijk overal. Want mijn broer, die zat bij de OD, bij de ordendienst, na de oorlog. En die kwam dikwijls op die school waar die meisjes gevangen zaten. welke school was dat? Dat was de Johannes de Doper school. Die schuld, die, ik weet niet of u dat nog weet, die stond daar laag in. En daar zaten, zij, daar zaten dus die meisjes gevangen. Maar daar is geen enkel meisje. Eh, Wat hebben ze dan met die meisjes gedaan? De... Die zijn later allemaal gewoon losgelaten. Heb ik doen? nooit verder niks van gehoord hoor. Nee. Al nee. uh -uh. uh, Er was in Oostenrijk verzet tegen de bezetting. Uh, was dat verzet krachtig? Of een beetje, beetje zwakjes? Zat er nou, ontwikkeling in? Het, uh, het was zo dat uh, in die jaren, dus dan denk ik in 19, einde 1941, 1942, uh, toen begonnen de onderduikers te komen. En, uh, de eerste onderduikers, dat waren mijn studenten die de loyaliteitsverklaring niet getekend hadden. En, en welk wat, wat jaar dat dat geweest is, dat ze die loyaliteitsverklaring moesten tekenen, dat weet ik niet. Wat was de loyaliteitsverklaring? Dat ze dus geen verzet zouden plegen tegen de Duitsers en uh, ja, zeer gehoorzaam zouden, zouden zijn. Maar de verder de inhoud van die loyaliteit. Werd die verklaring alleen maar geëist als student? Ja, voor zover als ik weet wel. En wij hadden hier een student, maar die, was, die had de loyaliteitsverklaring ook niet getekend, maar die had iets anders uitgevoerd. ...die ha en, uh, iemand van de groene politie in Utrecht in de gracht geslagen. En toen is hij, is hij gearresteerd. En toen is hij gevangen gezet in, in het seminarium in Haren. En toen is hij ontvlucht. En toen is hij hier bij ons gekomen. Maar uh, Waar, waarom kwam hij hier terecht? Daar waren contacten, denk ik. Die er hier waren. Dus dit is een vertrouwde adres? En we woonden achteraf. Ja. En mijn vader was een betrouwbare man. Die, uh, ja. En die was ook niet zo bang. Nou. En toen is die hier terecht gekomen. Via Jan Lindhorst. Geloof ik dat die heette. Ik heb altijd al buis met Wim Lindhorst en Jan Lindhorst. Maar ik dacht dat hij Jan Lindhorst was. En Kapelaan Lekers. Uh, Kapelaan Lekers had er ook iets mee te maken. En dan... Uh, ...Lindhorst, die zorgde dat er dus uh, bonnen waren, want die uh, ja. jongen die moest dus eten, maar hij ging hij ook nog mee studeren. En die is toen, ik weet niet, maar ik schat ongeveer een half jaar weer hier geweest. En toen is hij naar een andere plek gegaan en lealt, daar hebben we nooit niks van gehoord. wat dit gebleven is, dat weet ik niet. Uh, was het niet angstig voor jullie om onderdakers uh, onderdak te geven? Hmm? Je, je liep natuurlijk voortdurend gevaar dat de Duitsers daarachter kwamen en dat uh, represailles zouden komen. Ja, uh, ik weet niet in hoeverre er erover nagedacht was. En ik weet ook niet of de, de verzet kwam uit politieke overtuigingen of gewoon door menselijkheid. Gij zult uw broeders hoeder zijn. Hè? Hmm. En uh, ik denk dus dat mijn, mijn ouders toch wel veel van dat standpunt uitgingen. Maar toen, op, en toen kwam kapelaan Sleegers, die kwam ook hier. En toen hadden wij ook een onderduiker. En kapelaan Sleegers die, die zag mijn vader toen hij hier op het erf kwam. En daar liep die een onderduiker. En die kwam uit Utrecht, het 18 over En toen zegt kapelaan Sleegers, hé hey, tieners, wat zijn er even een? Ze moeten hun mond houden kapelaan. Maar zo en zo zit hij in elkaar. Oh, dan weet ik hier het adres. Dus... En toen zijn, zijn er later nog meer gekomen. Ja, er zijn er nog veel meer gekomen. Die ik uh, op kan noemen. Dat was, Ik zal het nog wel vergeten, maar ik zal het proberen. Uh, uh, Wim van den Brink, die is, die is later mijn zus van me getrouwd. En uh, dan die Tom, daar heb ik de achternaam nooit van geweten. Die student die ik... Dan is hier bij mijn weten uh, een een uh, joodse man geweest en die heette joop zijn achternaam weet ik ook niet en daar is mijn vader en mijn oudste zus voor gearresteerd geweest want hij is verraden en toen ze hebben ze dus hier een, een inval gepleegd de sigaretendienst en toen zijn mijn vader en mijn oudste zus zijn gearresteerd was u toen thuis toen dat gebeurde toen was ik thuis ja. hoe ging dat en daar uh, ging me uh, niet als uh, niet niet niet als de net, netjes hoe moet ik dat noemen mijn vader, die, die sigaretdiensten waren Nederlanders hoor, die zegt tegen mijn vader, ik heb je persoonsbewijs gezien. En mijn vader die gaat had zijn persoonsbewijs en die legt je op tafel en toen zegt die kerel, vanaf heden ben je gearresteerd. En mijn vader die werd boos, hè? Nou, het is bijna niet te vertellen, maar die zou die vent aangevlogen hebben en hij had iets in zijn hand ook hoor. Nou, en toen de politie uit Oosterwijk, die erbij was, ze zei, tien is rustig, het zal allemaal wel meevallen, dus kalmeren we. En toen is mijn oudste zus, die is dus ook meegenomen. En toen zijn ze op het gemeentehuis in Oosterwijk, op het politiebureau in Oosterwijk, zijn ze verhoord. Was er toch nog een politieagent uit Oosterwijk die zegt tegen die van de sigaretsdienst: mogen er de verdachten wel bij zijn toen die... Toen die van de sigaretsdienst een telefoontje pleegde naar Den Haag. En, maar er was weer een andere politieagent en die zal ik zijn naam noemen. Piet Berkers. Die sprong voor mijn vader en voor mijn zus in de bres. Want er was een brief bij de sigaretsdienst gekomen. Dat op een woensdagavond toen en toen bij Van der Wouw een jood afgeleverd was. Ja. En toen zegt Piet Berkes, dat kan niet. Want ik ga dus altijd kaarten bij van de Wauw. En ik heb er nooit niks van gemerkt. Die he. man die straks er een hals uit heeft. Hij ging nooit kaarten bij jullie? Nooit. Nooit. Nog niet één keer gebeurd. Maar die verklaring heeft wel geholpen. En die verklaring werd geloofd. En ze kwamen mooi thuis. Ja. Dus, nou, en toen is het een tijdje geweest. Toen kwam er een, een, een, een, een jongen hier en... Die hadden van niemand aanbevelingen en ik kwam vragen dat hij hieronder kon duiken en die hebben ze geweigerd. En ik denk dat het heel verstandig is geweest, want ik denk dat, dat er eentje is geweest die is geprobeerd heeft, misschien ook wel afkomstig uit de SD, dat weet ik niet, uh, die dus geprobeerd heeft uh, kunnen met die luid toch niet eens pakken ergens. Ja, ja, jullie waren een zwaar verdacht adres, dat ja. is duidelijk natuurlijk. Ja. ja, maar dat is nog een mooi verhaal. Er kwam hier want, vrienden van de Duitsers, wij hadden ook een, een Duitse vriend, en een, een Duitse militair, die kwam hier s'avonds buurten. Met, met al die onderduikers hier? Met al die onderduikers. En dat wist hij? En dat wist hij. En dat was Frans Holzheimer, Fischmarkt 22, gemeende Main En hij was banketbakker, 45 jaar oud. En hij moest van die aanstrijker, dat denk ik dat de schilder betekent, dat was Hitler, moest hij onder dienst. En mijn vader die had hem ontmoet. Mijn vader die ging klavermaaien, verpaard. En die mocht een kruis steken voordat hij begon. En er stond een Duitser op de weg. een oudere een Duitser. En die kwam naar toe, ik ben ook katholiek. Nou, en toen was zijn vader uitgemaakt en als in de kruiwagen. Voor. Hij zei: Kom maar mee, mens. Nou, en wij zeggen later: Hoe komt het dan bij vader, dat je die, die mens. Die moest ook van de Hitler zitten, maar dat was een betrouwbare mens, dat heb ik zo wel gezien. En uh, op een gegeven moment, uh, toen uh, kwam hij niet meer, maar toen was hij overgeplaatst. We hebben er ook nooit niks meer van gehoord. Maar ik ben later in Gimmoende nog wel aan het zoeken geweest. En zijn adres heb ik wel gevonden. Maar hij niet oh, meer. Ja, hij woonde... Nee, en ik heb later op, op, op internet gekeken, want wij konden hem niet vinden. En ook niemand van de familie, maar dat Geemunde, het zwaarste stadje in Beieren was, dat uh, door de Hitlerjeugd en de SS is verdedigd en dat hij helemaal in elkaar... Er was acht dagen om gevochten in het stadje, dus er was niet veel meer van over. Er waren heel veel doden. Ja. Ja, we hadden misschien naar de pastoor kunnen gaan, want hij was, ja. uh, hij was Rooms en uh, die had misschien iets geweten, maar ja, dat ja. heb ik niet gedaan. Ja. Een oorlogsgeweld in en om Oosterwijk. Is er veel oorlogsgeweld geweest hier? Ja, de munitietrein, en daar is ook nogal geschoten. Uh, de munitietrein? Uh, de munitietrein, daar zaten wij vervende aan, die hebben wij hier... Uh, we hebben de, de roogwolken van de ontploffing die hebben wij dus wel gezien. En de beschieting door die moskito's, dat konden wij ook zien. Want die vliegtuigen die kwamen hier weer over om er weer eens een keer overheen te gaan. Hè. En uh, uh, maar verder is hier geen oorlogsgeweld geweest. In, in, uh, op de weg. daar is wel flink gevochten. En in de Hoogstraat en in Oosterwijk op meer plaatsen wel. Maar wij hier in deze hoek hebben weinig oorlogsgeweld gehad. Uh, de, uh, toen uh, Oostenrijk uh, bevrijd was, toen is, dat is dus de, de schotten gebeurd. En op gegeven, wij hadden hier nog niets gezien. Maar toen op een gegeven moment kwam, zagen wij een humber, dat is een panzerwagen. Dat weet ik uit mijn militaire dienst uit. Een humber en een die kwamen dan gereden op. Die een dat weet ik wel, daar lag een zieke soldaat op. en Toen heeft mijn moeder in ook die, die soldaat uh, uh, heet een melk om hem een beetje op te knappen, maar dat waren dus onze eerste bevrijders. En die vroegen toen de weg naar Bos en Ven. Dus die moesten naar Bos en Ven toe. ze wisten dus dat ze daar Duitsers zaten, maar toen was Bos en Ven al lang leeg. Ja. Ja. Ja. Um, oorlog is nooit een leuke tijd, maar... Er Waren er toch nog dingen waarvan je zegt, ja, dat was eigenlijk best leuk, ondanks dat het oorlog was? Ja, natuurlijk waren heel leuk, die, die onderduikers die hier waren, dat waren, wil ik wel stellen. Die onderduikers, niet één keer is daar ruzie onder geweest, niet één keer. Hoeveel zaten er soms hier? Dus een stuk of zeven en ze sliepen op de zolder. De rode Jan is hier geweest, jan die en, en Hans Pieksma, die heb ik genoemd, Wim van den Brink, Piet Mutsaerts. Um, ik vergeet er zeer beslist, nou, Sheng Rikke, niet te vergeten, een heel een Limburger. En Scheng, die kon ontzettend goed jodelen. En dan gingen wij zwemmen op het beeldven hier. En dan Scheng, die lag op zijn rug in het water. En die jodelde dan. Nou, dat waren toch belevenissen door. Dat klonk daar door die bossen heen dat geweldig was. Henk Veldhuizen uit Oostenrijk is ook nog hieronder gedoken geweest. Hans Schertz is hieronder gedoken geweest. Uh, Gerben van Wijngaard is hier ondergedoken geweest. En? Ja, oh ja, we hebben ook nog een Rijksduitser ondergedoken gehad. Uh, Joop, Jansen. Wat, wat zijn Rijksduitsers? Rijksduitsers, dat waren gewoonlijk uh, jongens of, of meisjes... ...die vooral na de Eerste Wereldoorlog naar Nederland gekomen zijn. Toen, toen verkeerde Duitsland natuurlijk in een hopeloze toestand... En die werden dan hier opgevangen in Nederlandse gezinnen en opgevoed. Maar die bleven dikwijls hier, want er waren er ook vele bij, denk ik, denk ik die ouderloos waren. En die hadden, een, in Oostenrijk zaten er die ook, maar deze man die woonde in Eindhoven. Bij welk gezin hij grootgebracht is men natuurlijk onbekend. Maar hij was getrouwd met een zus van. ...de hulp van, ja, of assistenten van dokter Schreder uit Oosterwijk, met juffrouw Giebels. En toen kwam dokter Schreder, die kwam met die Duitser hier aan, met die Rijksduitser, want die had in Rusland een longschot opgelopen. En toen hij genezen was, mocht hij naar huis en toen dook hij onder. En toen is dus uh, dokter Schreuder en, en ik dacht later, uh, Kappelansleggers had er ook iets mee te maken. Die hebben ze dus hier gebracht. En die is ook een tijd hier geweest, was een heel gevaarlijke mens. Want als ze dus hier een inval, ze hebben toen, in de nacht van 15 of 16 oktober, toen is de boerderij overvallen door de Duitsers, door de Velschendarmerie. Maar wij dat wisten... We op hier, deze boerderij? Op deze boerderij. Maar wij wisten dat er zo gebeuren. Dat was bekend, ze zaten achter mijn broer aan, de Duitse, de velds in de Armerie. en wij wisten dat dat zou gebeuren, dus... Hoe wisten jullie dat? Ik denk, ze hadden in Oostenrijk al een paar mensen opgehaald die van de Wauw heetten, maar dat waren de verkeerde, Die van de wouws die ze hebben moesten, die zaten hier achteraf op die boerderij. En daar zijn ze uiteindelijk wel achtergekomen en toen hebben ze dus in de nacht van 15 op 16 oktober hier die een, die een inval gedaan. Dus dat was de tweede keer dat, dat, dat jullie dit zouden Maar toen hebben ze dus, uh, wij hier waren de onderduikers weg en gelukkig Joop, die Rijksduitsers, was hier bij Konings, je verderop, was hij ondergebracht. En de rest, wij hadden hier op dat moment niks, dat is heel veel eva geweest, het oorschot. En en die... waar, waar zijn die onderduikers ondergebracht toen? Ja? Die onderduikers die hier zaten, die zijn even ergens anders uh, naartoe gebracht, hè? Ja. Waar, waar zijn die heen gebracht? Nou, die er zijn er naar Udenhout gegaan, er zijn er hier naar Keunings gegaan. En daarna zijn ze weer teruggekomen? En, en daarna zijn er wel enkele teruggekomen. Herman maar die dacht ik daarbij met Pijnenburg ondergebracht was. Hmm. Dat weet ik niet meer, op verschillende plaatsen zijn die ondergebracht... ...en later zijn die tegen je teruggekomen, ja. ja. Want Hans Pietsma is anderhalf jaar hier geweest in totaal. Ja. De, de voedseldistributie, hè? Ja. Uh, die werd op een gegeven moment ingevoerd. Hadden jullie veel last van, van problemen met eten? Uh, nou, honger, uh, uh, uh, uh, we hadden een boerderij. En ze uh, hadden ook wel eens een, een, een, een, een varken in zwart... En dat moest wel, en daar werd dan geslacht. daar kwam Jan Snoer gewoonlijk doen, dat was een poelier uit het Oosterwijk die ook een beetje de slachtkunst bezat. En die slachtte die varkens. En ze bakten dus brood van rog en een beetje tarwe, dat we hier teelden, maar die groeide hier niet zo goed op die grond. En daar bakte mijn vader ja, en een goede meek van. En er, uh, uh, wanneer het tekort kwam, dan zorgde uh, de, de, de, het verzet er al voor, en de, vooral mijn, mijn, mijn broer Dre die zat er ook in, uh, dat wij uh, uh, rantsoenen kregen, hè? Die kwamen wel eens ooit tekort, maar het gebeurde toch dikwijls, en dus via het verzet van distributiekantoren die ze overvallen hadden en de bomen geloofd hadden, dat ze, dat ze voor die onderdekers bomen hier afgaven, en dat moest ook wel, want anders hadden ze niet aan de eet gehad. We moeten eens dus kijken hoe hoogvallig die hier op de zolder zat. Hè? U was van 12 tot 17, was, was die vijf jaar van de oorlog. Hè? U was ja. 12 toen begon. Wat, wat hebt u bijgedragen aan, uh, aan ja, de toestand hier in huis, zal ik maar zeggen? Daar heb ik het een en ander om bijgedragen. Och, geleefde mee, met het geheel. Die onderduikers waren er. En. Uh, daar stond eigenlijk niet bij stil. Maar toen, op een gegeven moment, toen eh, kwam Otto Smit en nog iemand. Of dat de Mark van de Snapscheut was, of iemand anders, dat weet ik niet. Maar die kwamen hier aan en die zaten bij Brugman, bij Wim Brugman, ondergedoken. Maar die hadden nog op tijd kunnen vruchten. En die vertelde dus dat, dat, dat, dat alles afgezet was. En dat dus Wim Brugman uh, gearresteerd was. Maar mijn broer Drey en een onderduiker van ons, die waren naar het dorp met de fiets. Om, weet ik wat te doen, ergens op de buurt of, of hoe dan ook. En het was spertijd en die waren nog niet thuis. Nou, en die had recht in die fuik van die Duitsers gereden. Hè? En ik op de fiets op mijn klompen in en overal. En hier via het Zwartwegske en daar de Kiewitslaan en daar sprongen de Duitsers van hun fiets Halt en ik zeg, ik ken helemaal geen Duits maar toch wel een beetje, ik zeg ik moet zo m'n arts en ik deed nogal zenuwachtig dat er spoed was. Ja, Varendtie, dus. En bij de VDH fabrieken waar nou die flats staan, de Groene Morg, daar kwam ik ze tegen. Ik zeg terug jullie, want sowieso en zo erbij en zij terug. En die hebben toen die nacht bij een boer in een hooijopper geslapen. Maar ik moest ook terug. Maar ik wist de week door en ik reed door de watermolensteek. Daar was toen ook nog een karrenspoor. En dan kwam ik bij de waterhoef uit. En dan kon ik van de waterhoef uit, liep ook weer zo'n karrenspoor naar de overweg toe. En toen kon ik langs de, de, over het fietspadje langs de spoorlijn. Toen kon ik hier naar de poortjes waar wij die opname toegemaakt hebben en dan kon ik eraf en toen kwam ik hier weer thuis en toen mijn vader en mijn moeder die stonden daar op het paadje op mij te wachten maar toen kwam ik daar ongeveer zeg zei kom het is allemaal geregeld ja en dan uh, ik ga mijn vriend Ties Pijnenburg en uh, Ties en ik die hebben we, uh, die deden we dan op verzoek, brachten we wel eens uh, uh, van die uh, ondergrondse blaadjes en die moesten me dan in Udenhout op een adres afgeven. Maar ja, verder was ik ook te jong om, uh, uh, om daar een deel te nemen. Want ja, we, we, daar heb ik altijd gezegd. Ik heb altijd gezegd, Nederland is geen land om een guerilla oorlog te voeren. En dat begon op het eind van de oorlog, ...begon het daar een beetje op te lijken... ...maar daar is Nederland geen land voor... ...in Nederland, daar kunnen ze er eigenlijk niet verbergen... ...in Nederland is geen plaats, geen plaats voor groepen... ...net als in Frankrijk... Uh, uh, ...om uh, een, een, een, een guerilla te voeren. Het spoorlijn opbreken hebben ze hier ook gedaan... ...heb ik nooit verstandig gevonden... ...maar dat is mijn mening... Want als er een moskito gekomen had, die had er een raket opgevuurd. dan was die spoorlijn helemaal vernield geweest. En nou liepen ze het risico dat daar die buurtschap, de Gever, want daar was het vlakbij, het was daar achter die boerderijen van de Gever. dat die dus, eh, als stijen gestraft zouden worden. Net als op meer plaatsen is gebeurd. Hè. Nou heb ik dus ooit gehoord, er woonde daar een familie smetsers. En die trein die ontspoord was, daar zaten ook gewoon de Duitsers in en dat die opgevangen zijn bij de familie Smetsers. En toen de groene politie daar kwam en die zagen dus dat die moeder van Smetsers die jongens aan het verzorgen was, dat ze toen geen repressies genomen hebben. Maar dat is een verhaal wat ik gehoord heb, dat kan ik niet hard maken, maar geloof ik het wel. Ja. ja. Mm -mm. Op een gegeven moment uh, komt de bevrijding. We hebben het er al eerder over gehad, hè? Ja. Uh, ging dat met veel geweld gepaard? Aan de andere kant van Oosterwijk wel. Want er zijn veel Oosterwijkers zijn toen doodgeschoten. Hè? Ik weet niet precies hoeveel. En er zijn ook veel, nogal geallieerde soldaten gesneuveld met de bevrijding van Oosterwijk. Hè? Hm. Uh, maar aan deze kant hebben wij er weinig van gemerkt. Aan ja. die kant van de spoorlijn, van het uh, uh, kasteel Nemelaar. Daar weer wel. Die boerderijen en zo die zijn er allemaal uh, in brand geschoten. Uh, de Duitsers die hadden de brug over die beek daar die hadden ze vernield. En uh, daar konden de Engelsen met de tanks niet over. En toen uh, de Duitsers die zaten daar in schuttersputten en die hadden de rijken daar verscholen. Ja, die zijn uiteindelijk ook door de Engelsen verjaagd. Maar ja, dat ging met nodige geweld. En toen is dus de, de kasteelboerderij is toen ook afgebrand. En in de Rozenstraat straat, in Haren, zijn toen bijna al die boerderijen afgebrand. Maar daar hebben wij hier niks van gemerkt. Ja, ja wel een trein beschieten tussen de konings en zo. Dat de treinen beschoten werden, dat gebeurde dus wel. He. Maar dat was hier dan toch ook weer enkele honderden meters vandaan. Ja. Um, en dan breekt het feest er los, hè? Als, uh, als de bevrijding eenmaal daar is... Hebt u daaraan deelgenomen? Ja, natuurlijk. Dansen op de lint onder de lichtmast. En uh, Jan Merkelbach die zorgde voor versterkers. En uh, er werd muziek gemaakt en er werd gedansen. Ja, en door vele meisjes met de Schotten en met de Canadezen gevreien. En veel verkeringen uitgeraakt. Ja, <lacht> Ja, het meis... ging er nogal wild aan toe, die eerste jaren na de bevrijding, maar dat heeft voor mij niet zo lang geduurd. Want het was al gauw, ondanks dat ik dus in de oorlog toch ook wel het mijnen en hier thuis het onze aan bijgedragen, werd ik toch nog voor twee jaar en negen maanden naar Indonesië gestuurd als dienstplichtig soldaat. Dus de oorlog die duurde voor mij... Toch nog bijna drie jaar langer. En niet voor mij alleen, maar voor meer dan honderd Oosterwijkse jongens zijn toen allemaal uitgezonden. Wat vond u daarvan? Hoe, er, hoe, hoe ervoer u dat? Zou het met de oorlog voorbij en dan opeens weer helemaal in actie In eerste instantie, toen dacht ik, wij moeten daar voor een goede zaak naartoe. Maar toen ik in Indië kwam en ik had die zaak daar bekeken en de armoede van die mensen gezien, toen had ik het wel begrepen. Daar kwam nog bij mijn oudste broer, onze kees, die, die was goed bij en die had ook nogal wat geleerd. En toen moest ik naar Indië en toen kreeg ik de multatuli van hem. Hij zegt: lees eerst deze vers. De Max Havelaar. En dan heb ik de Max Havelaar. En die heb ik gelezen toen ik op de Nieuw-Holland, op de boot zat, toen ik naar Indië ging. Dus... Ja, dat was geen goede voorbereiding voor de strijdtuin. Het was geen goede voorbereiding. Nee, nee. was geen goede voorbereiding. Nee. En het, het is jammer dat het zo allemaal gegaan is. Het zijn veel slachtoffers gekost. Maar op de dag van vandaag wordt er nogal veel gepraat over de misdragingen van het Nederlandse leger. Maar dat zijn ook allemaal de mensen die, denk ik, nooit niks meegemaakt hebben. Maar je moet even. Ik zeg wel eens: die lieden die denken dat in een oorlog een die ganzenbord is. Maar zo is het niet. En de soldaat die uit een gevecht komt, die is niet toerekeningsvatbaar. Als er iemand hier voor het gerecht komt, dan zeggen ze... ...ja, die man moeten me niet te hard straffen, die is niet toerekeningsvatbaar. Maar wij denken van een, een, een, een, een jongen van 19 of 20 jaar die uit een gevecht komt... ...dat die op dat moment uh, toerekeningsvatbaar is. Vergeet het maar hoor. Die is niet toerekeningsvatbaar. En dan zijn er natuurlijk dingen gebeurd die niet mogen gebeuren. Maar ik blijf zeggen... ...de procenten kan ik niet noemen... Maar over het algemeen genomen heeft het Nederlandse leger zijn eigen in Indonesië netjes gedragen. Maar daar zaten 120.000 soldaten, Nederlandse soldaten. Er is 1% daarvan. Dat zijn er 1200. Hè? En 1200 lieden die kunnen veel onheil stichten. Hè? En dan ook nog misschien officieren, die waren ook allemaal jongetjes. Die ja, ook over de rooien geweest waren en de, die dingen gecommandeerd hebben die ze niet hadden moeten commanderen. Want ik ken ook wel soldaten die, die, die de bevelen geweigerd hebben hoor. Ja. Maar ja, in een oorlog is geen spelletje gaan ze bord. En dat de, de denken ze, maar, maar, uh, maar zo zit het niet in elkaar. Maar ik heb dat nooit gezien. Ook gelukkig nooit meegemaakt. Ik was bij de geneeskundige troepen. We, zaten wel, we moesten wel te velden. We, met, met, de, met de infanterie samen het, het terrein in. Maar uh, uh, net als die jongens van de infanterie, daar heb ik gelukkig niet mee hoeven maken. Is er iets waarvan u zegt, daar hebben we nog niet over gesproken, maar dat wil ik toch nog even kwijt. Uh, ja, die in Duitsland heb ik verteld, van Hans Alzheimer. Joop, die is die Jood die hier, uh, die wij hier aan wel meer mensen gehad hoor, maar die bleven alleen s'nachts. Of die kwamen alleen eten, hè? en wij daar verlieden waren, dat weet ik niet, want daar werden wij niet bijgeroepen. Hè? Uh, maar Joop, die is door mijn broer, dus een reed, op de vluchtlijn gezet, ik denk in België, dat dus ze over de grens gegaan zijn. En in 1947, toen ik in Indië zat. En de boerderij is toen ook afgebrand in 1947. En toen kwam nee, hier. Deze boerderij. deze boerderij, ja. En uh, toen is, um, was mijn vader hier bij, op een zondag. En, en, en, en enkele jongens van de Kjotters uit Oostenrijk waren ook hier. En toen kwam hier een, een grote auto aangereden. En dat was Joop en die was in Zwitserland terechtgekomen en die had een oorlog over, uh, overleefd en die zag hier ja die, die puin open van die boerderij en toen gaf hij mijn vader 80 gulden en mijn moeder die beloofde niet een horloge want hij was juwelier bleek later en het schijnt ook dat hij heel goed bij kast zat. Nou. Na die tijd hebben we nooit niks meer van Joop gezien en mijn moeder heeft het door een horloge nooit gekregen. <lacht> Zo zit dat in elkaar. Ja, Sjeng Rikke, de onderduiker, die heb ik in Indien ontmoet. En die heb ik dus... Ik zat zaten nogal buitenaf en toen moesten we op een gegeven moment naar Surabaya. En daar zaten veel mariniers. En in de marine kantine de konden heerlijk een heerlijke uitsmijter eten, want bij de, de, bij de marine was het beter van eten en drinken en van uh, uh, snoepen en roken als bij de landmacht. En uh, daar ging ik een pils vatten en een uh, uitsmijter eten. En ik zit daar te smullen en ik word op mijn schouder geslagen. Shing Rikke, onze onderduiker, en die was vrijwillig uh, bij de mariniers naar Indonesië gegaan. En toen ontmoette niemand daar en toen zei hij, Je moet er nog van waarderen. Hij zei, je moet je ouders nog bedanken voor hetgeen we ze allemaal voor me gedaan hebben. Want Sjeng Rikke, die kreeg hier een blinde darmontsteking en die moest naar het ziekenhuis. En toen heeft dokter Schreider met de auto Sjeng Rikke naar het ziekenhuis gebracht in Tilburg. En daar is hij geopereerd, en daar heb ik hem nog ooit opgezocht en ik dacht, die Spijnenburg, dat er die ook bij was... En toen lag hij achteraf in zijn kamertje in het ziekenhuis. Maar toen het mooiste van het geval was, de oorlog was voorbij en toen kregen wij de rekening van de operatie. Die hebben ze nooit betaald hoor, maar toch wel een keer of drie aanmaningen aanmaning. En toen heeft er ze Kees, mijn oudste broer, heeft er een ferme brief naartoe geschreven. En toen hebben we nooit niks meer gehoord. Ja. Bedankt. Ja.